het gebed gedaan. Horatius uh, Coclus heeft Tiberinus gebeden. En nu het vervolg. ziek zo ziek uh, betekent ook zo zo dus uh, sprong hij desiloïd van Desilere uh, bewapend in de Tiber. En met wapens aan dat is een beetje eigenaardig. Maar goed, hij had gebeden dat hij niet zou verzuipen. Uh, Multisquis superincenden die moest ...veel speren bovenop vielen... Ja, dus, uh, ...de vijanden ging gewoon door met speren groeien... Uh, ...zwom hij ongedeerd naar de zijnen... ...en naar de kant van de Romeinen. Nou, dat is op zich al opmerkelijk. Rem ausus. Ausus is een ppp van auderen... ...wat durven betekent. En in het perfectum is auderen een debonens. Dus uh, nadat hij gedurfd had... My ad ...bij de nakomelingen... ...dan... Uh, betrouwbaarheid. Dus... ...hij heeft iets gedaan... Uh, ...wat meer beroemd zal zijn... ...dan eigenlijk geloofwaardig. De mensen vinden het... Ja, ...die twijfelen niet aan het feit... ...dat het een heel stoere daad is geweest... ...maar ze twijfelen wel een beetje aan het feit... ...dat het, of het wel echt heeft plaatsgevonden. Maar goed... Uh, ...dat is Livius niet zo heel belangrijk... ...omdat hij... Een voorbeeld wil geven van iemand die heel dapper is geweest en niet per se uh, 100% waar uh, een verhaal wil vertellen dat 100% waar is oké, okay, Civitas, de stad, de burgerij, de mensen in Rome was dankbaar grata uh, erga tantam virtutem tegenover zoveel moed uh, wat is er dan nog? dankbaarheid betoond. Er is een standbeeld op het comitium geplaatst. Het comitium was de verzamelplek waar uh, vergaderd werd. Nou, dat is fijn voor hem. Uh, er is gegeven datum est uh, land letterlijk van land uh, zoveel als hij op één dag heeft ontploegd. En tussenzijde ontploeg maar een stuk land wat je in één dag kunt ontploegen dat mag je hebben. Uh, privata openbare beloningen die ik krijg, maar ik krijg ook privé beloningen, want ook privé, um, ja, privé ijver, studio, ja, ook privé waren de mensen heel ijverig om hem te belonen, dus ook privé ijver. Was enorm groot tussen de openbare eerbewezen, dus ook privé eh, eerden ze hem enorm. Eh, want in Magna Inopia, hoewel ze in grote armoede leefden, het was oorlog, er was niet. aan hem iets prodomestici scopi's in verhouding met de rijkdommen die ze thuis hadden. Dus ieder gaf iets in verhouding met zijn eigen bezit. Dus ook als iemand heel arm was, gaf hij toch iets, ook al was het klein. Nou, ieder daar staat nog een PPA bij, zichzelf berovend, vrouwdans C. Suo, van zijn eigen eten. Ja, dus dat betekent dat ieder hem iets gaf, ook als ze daarna niks meer te eten hadden. Ze vonden dat hij zoveel uh, verdiend had, dat, ja, dat, dat dat niet erg was. Ze hadden liever honger dan dat hij honger zou hebben. Want hij had de stad gered.